Waardevol. Collegiaal. Gezellig. Afwisselend. Betekenisvol. Leerzaam. Mooie ontmoetingen. Levensveranderend. Dynamisch. Veeldoendes. Trying your best. Gedegen. Het verschil. Rewarding. Toekomstperspectief. Saamhorigheid. Uitdagend. Sprankelend. Inspirerend. Duurzaamheid. Internationaal. Voldoening. Samenwerken. Familie. Ze moet niet leren. Ik... Hey, dan moet jij je klep houden. Hè? Oh, ja, ik was al begonnen. Hey, wanneer moet ik wat zeggen? Hey, wat moet ik nu doen? Dat, oh. Dat, Dat, Dat een woord. Dat één woord.